Hier. Juvederm Full Bella. We hebben het al over die lijn gehad, maar wat is de Full Bella? Nou, Juvederm Full Bella is uh, weer een deel van de Juvederm range. Ja. Juvederm Full Bella wordt gebruikt eigenlijk voor, nou niet zozeer oppervlakkige rimpeltjes, maar ik gebruik het meestal voor de lippen. Voor de en lippen, oké. Okay. We hebben soms ook wel eens fotomodellen en die willen. Zwarte lippen. Ja, die zijn eigenlijk al heel erg perfect en dan. Dan wil je je wel eens net nog wat meer mm -hmm. en de vijand van goed is beter. En dan gebruik ik toch wel de Juvederm Full Bella om net wat te perfectioneren. Ja, het is ook weer een filler. Waar het is het weer het een filler weer en hier, hier de rondzuur. Uh, de Juvederm Full Bella, uh, gebruik je met name dus uh, voor bijvoorbeeld de, de lippen, lippen. Maar je kunt hem ook gebruiken voor toch oppervlakkige lijntjes. Alleen daar gebruik ik dan toch liever de Belotero voor, omdat ik die wat oppervlakkiger kan inspuiten. Okay. En, uh, het ook soms voor als mensen een hele lichte traangroot hebben. Dus met name ook wel hele perfectionistische is, uh... klanten. Dan vind ik Juvederm voor Bella vind ik een uitstekend product. Okay, en wat kunnen die klanten dan verwachten van nou, het product? Nou ja, gewoon doordat het zo zacht is, kan je er hele subtiele verschillen beter in doen, uh, beter behandelen. Ja. En ja, goed, wat, wat, wat een hyaluronzuur doet, dat is ongeveer een, een, een jaar lang heb je er effect van. Duidelijk, ja? helemaal oh, goed. Ja. Dus uh, je kan deze gebruiken voor onder andere je lippen um, um, aan te passen. Ja, dat zeg ik goed. Ja. En eigenlijk voor de hele perfectionistische kleine aanpassingen die je bij je benen bij je traangoten wil doen. Ja, zeg ik het wel, helemaal ja, goed? ja, zo zeg ik het goed. Ja, ja. toch? Absoluut. Nou, duidelijk.